Ik heb een afvalscheidmachine gemaakt en als je afval hier ingooit, komt er, is hier een scanner en die scant dan wat het is en dan gaat het via uh, deze buis, gaat het dan naar het uh, ding toe waar het hoort, bijvoorbeeld als het naar plastic is, dan komt het zo recht in de plasticbak terecht en ik heb ook een, en dit uh, bijvoorbeeld bij GV groente en fruit, daar wordt compost van gemaakt in dit wormhuis. En, uh, dit. en als je uh, er iets in hebt gegooid, dan krijg je een muntje en dan kan je hierin stoppen en dan krijg je gratis fruit. Omdat uh, Sommige mensen gooien hun afval gewoon op straat en dat is niet goed voor het milieu. Heel leuk. <laughs> en uh, ik zou willen dat het volgend jaar weer was.